Ik ga maar eens aankleden, want waar zouden wij straks heen gaan? de. Jij mag Intertoys! Die ja. van ja. <onder> mijn voeten! <tie> papa, papa stik de moord, hier. Papa! Mama! Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Ja. Brian Brian hadden we al gezongen. Oh, ga ze weer zingen voor me. It's my belly button birthday. My belly button birthday. Mijn mooie navelstreng verjaardag. Nee. <laughs> ik luister. Hè? Piet Piraat. Nou, kom maar op. Of. Ik uh, kent die Piet Piraat eigenlijk wel. Nee, wat zit jij nou met je Piet Piraat? <laughs> of. Boemba. 18 augustus alweer. Boomba, boomba, bloe, mijn verjaardag komt eraan. Wat mm. <laughs> ja. moeten we in het Engels zingen, draaien? Nederland. Nederland. En wat moeten we zingen dan? Boomba, jij. Als verjaardagsliedje? Ja. Nou, uh, begin jij. jij? Ja, jij. Ja, ja. Ik ga maar eens aankleden, want waar zouden wij straks heen gaan? Intertoys. Ja. Yeah. Want hij zou een gratis zakje Lego kunnen ophalen. Maar gisteren wisten ze bij de Intertoys in Naaldwijk niet uh, wat ze moesten geven. Of dat ze het mochten geven. Dus, uh... Daar weer boven. Op de, met de auto? Ja. Yeah. We kunnen ook met de uh, gaan. Ja. Yeah. Moet ik alleen even... Waar ben je nou? Oh, daar. Yeah. Zo, hallo. <laughs> Moet ik alleen even je stoerje vastzetten. Yeah. Oké, okay, we gaan op de scooter Ik zeg, jij dacht dat ik zo erg was maar... Ja, Brian is al zijn schoen aan het aandoen Ik wil nog helemaal niet weg Ik snap het wel, hij mag zijn legootje ophalen Maar ja, het is nog vroeg, hij is nog niet eens open Maar wat is er nou met je trein aan de hand? Moet even kijken hoor, maar welke dag is het nou vandaag dan? Jeetje ik snap er niks van, van zo'n klok. De kinderen van tegenwoordig hebben een mooie klok, maar ik begrijp er niks van. Dat is een en wat wil je laten zien met de trein? Kijk eens. Wow, gaat die niet vallen? Nee, kijk maar. Zo. Heb je dat helemaal zo zo gebouwd? Ja. Dat is knap. Ja. Dus, dus ook wel weg. Oh, gelukkig. Naar buiten. Oh. Waar gaan we heen, Brian? Naar de intertoy. Naar nou, de tankstation? Nee, naar de intertoy. Wat gaan we daar doen? Weet ik niet. Wat gingen we nou bij de intertoys doen? Legootje, proberen te halen. Hè? Nou, Kijk, een boot. Dan even naar een boot te kijken. Zie je dat? Een varen. Morgen. Zullen we verder rijden? Ja, ja. bij de intertoi. Jee! Yeah. Nou, Heb je een briefje? Ja. Ja? Die zit in je tasje. zit in je tasje. Nou, ik zie de intertoi. Helemaal Waar ga jij heen? Het is gelukt, hè? Wat heb je? Een Wat is dat? Een zakje. Een zakje met dat leger. nee? We laten hem nog even dicht. We gaan hem thuis openmaken, ja? Kom. Kom, we gaan weer naar de scooter. Hoe kom je je tas doen? Nee. Nou, op de scooter moet hier je tas, hè? Ja. Ik denk dat dat uh, deze is. We zullen het zien. Ja, kijk. Ik heb gelukt. Is, geluk. ja? is het is het gelukt. Ja. Echt waar? Nou, ik even daar die in Die was En dan zitten we weer op het hok in mijn Pokémon hokje en ga ik even wat videobewerking doen. Ik uh, heb vandaag een reeks te doen. Drie video's. Met top 10 tips. En die gaan jullie allemaal zien. In de komende weken. Ja, gewoon fantastisch. Dit dus, uh, is mijn leven. Pokémon. Voordat ik het vergeet. Um, vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Even op abonneren hieronder. En uh, op het belletje. Zodat je altijd op de hoogte bent. Wanneer wij een video plaatsen. Zo. Lekker gedoucht. Want. Ik ga zo met de volgende opnames beginnen. De verpakking Alakazam la Kazem van de Pokémon's uitpakken. En onder het dus ook bivaal staan. Maar eerst ga ik zo beneden mijn haar doen. Zo, Leuk is, lekkere muziekjes door het hele huis. Dus hier, Mooie de muziek, maar ook beneden. Dat is leuk aan Google uh, Nest. Google Nest, zoals ik ga aan elkaar moet zeggen. De het is niet echt. nee. Kijk, en hier is dan ook weer de muziekjes. Hé hey, schat? Zit je lekker? Maar eens doen. Hey Brian, ik hoorde dat de post was voor mij. Ja, ja dat is voor mij aangegeven. Was dit jouw post? Is dat mijn post? Ja, een verjaardag denk ik. Michel Romein, dat ben ik. Nou, King of the Day. Die gaat hier neergezet worden. Van de Homa opa en Patrick. Zo, die staat mooi. Dus gaan we eten? Nee. Wat gaan we samen uitpakken? Wat is dat? Kom. Een cadeautje voor papa. Een cadeautje voor papa. En waar heb je die gemaakt? Hij Bij een zeepaartje. Wat staat erop? Een lieve papa. Lieve papa, kom eens even met je hoofd heel dichtbij. Zo dichtbij? Ja. Ik wil jou een kusje geven. Kom maar op. Een kusje geven met een knuffel erbij. Er zijn miljoenen vaders en daar zitten hele leuke bij. Maar de allerleukste en liefste vader, dat is die van mij. Kusjes Berber. Nou nog openmaken. Wacht even. Oh, die gaat erop zitten. Wacht even, dan ga ik even de telefoon neerzetten. We gaan eten. Da! Ah, nou, gaan we gaan hem eens openmaken. Voorzichtig. Maar... Voorzichtig, voorzichtig. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Oh, wat is dit voor moois. Papiertje, hoort hij erop? Oh, voor mijn lieve papa. Van? Bebber. Kusjes, Bebber. Hmm. Dankjewel. Ga jij die aan mama geven? Mama. Wat heb jij dan, Brian? Dit is dit, is, uh, dit is voor jou gemaakt. Heb jij die voor mij gemaakt? En wat is het? Uh -huh. Ik zie, Oh, dat is jouw hand. Ja, hier is je duim, wijsvinger, middelvinger. Ga ik wel aan mama geven. Cadeautjes mama. zijn altijd leuk. Eet op de stelhof. Ja, dan moet ik een bordje hebben. Oh, ik weet niet wat ik allemaal heb besteld? Voor mij had ik alleen maar inkvis en uh, een prepje zalm. Maar ik krijg uh, een mooie bak met zalm erop. Dat is de brep. Nog eens saus? Uh, <coughs> doei papa. Nee, we gaan al niet ophangen. Papa? Ja. Mmm. Aal, schil. en patatjes en appemoes. Ja. En wij een heerlijke zalm en calamari's. Zo. Oh. <tie> Dat is nog eens een lekkere verjaardagsmaaltijd. Dat was een lekkere maaltijd. Het is tijd voor een ijsje. Voor Berber dan. Ga papa maar open knippen. Kijk. En Elsa ook hè? Hé, oh. hoor hey, het liedje? Oké, okay, Google. Volume 7. Naar de wc, Naar de wc. Oh. Je gaat naar bed. Wat zeg je? Ik ga een drievende boek krijgen. Driedende boek? Ja, Dat is leuk. Maar papa, papa, waar is Baba papa, papa dan? Dit is zo hard. Dit is zo ook... Ah, Dit is zo jij nou? Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Nou, dan gaat papa alvast naar boven. Nee. Nee, nee. Naar bed, naar bed. Nee, Altijd weer winnen. naar bed. Ik ga winnen. Ik ga, jij gaat winnen. Ik ga winnen. Nee. Oh, je hebt gewonnen. Ze hebben gewoon gewonnen. Naar bed, naar bed. Niet slapen, nog slapen. Wauw, dan draag ik jou naar bed. Altijd weer naar bed. Naar bed. Naar bed. Naar bed. Naar bed. Naar bed. Dank jullie voor het kijken. Ding tong, ding tong, tong. En geef een duim omhoog. Nou. Ja, duim omhoog. Nee, nee. Nee, omhoog. Nee, nee. Nee, nee. Dan krijgen we niet meer kijkers. We moeten toch veel meer kijkers hebben. Dus dan moeten we. Dan... Oh. Maar goed. Dank jullie wel voor het kijken. Ben was op. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie weer hebben meegekeken. Geef even een duim omhoog als jullie deze video van mijn verjaardag fantastisch leuk vonden. Laat het ook even weten in de reacties wat je hiervan vond. En ik word hier gemarteld. Niet ja, onder mijn voeten. Papa, papa stikt de moord hier. Druk even op abonneren. hier no! En vergeet niet op dat belletje te drukken. Nou. Ding dong. Slaap lekker, en we zingen hem altijd. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Slaap lekker. Berber gaat lekker slapen. Tot morgen. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.